Goedemorgen dames en heren, een fijne zondagmorgen. Uh, ik ga dadelijk samen met Fabienne naar het bos gaan we weer lopen. Tenminste, ik ga lopen. Fabienne gaat wat beelden maken van, van mij en van, wellicht van haarzelf ook. Dus daar gaan we eventjes iets, uh, iets moois van maken vandaag. Uh, het weer is, ik vind, lekker om te lopen. Echt lekker om te lopen. Het hoeft voor mij geen uh, 25 graden te zijn. Het is veel te warm eigenlijk om te lopen. En dan heb ik nog iets, dat ga ik even laten zien, want wat hebben we inmiddels gedaan? Nieuwe patas! Nieuwe patas, die blauwe, dat waren de schoenen die ik al eerder uh, uh, heb gebruikt, oftewel die ik al een hele tijd uh, gebruik. En die uh, zwarte, uh, dat zijn de nieuwe. Dus daar ga ik vandaag op, op lopen voor de eerste keer. Ik weet niet of dat het al iets te merken is aan mijn voeten. Waarschijnlijk wel dat ik toch meer zeg maar, demping heb in mijn voeten. Die blauwe merkte ik dat ik op de bodem van, van het bos de, dingetjes, de kleine dennenappeltjes of iets dergelijks toch een klein beetje door je, door je zolen heen voelde. Dus ik ga ervan uit dat ik gewoon lekker kan lopen zometeen. Uh, nou ja, nogmaals. En dan ik naar het bos toe. Het is nu uh, in ergens rond kwart over negen. Dus gewoon zometeen gaan we daarheen. En lekker uh, kijken of we uh, een keer wat beelden kunnen maken van uh, hoe, dat, hoe dat ik, hoe dat ik uh, hard loop. Misschien een beetje van het parcours uh, wat ik loop. Om een beetje een indrukje te geven. Ik uh, doe iedere keer dat sommerpraatje. Uh, nou ja, goed, doe dat sommerpraatje over het uh, lopen iedere keer. Maar dat doe ik dan iedere keer daarna, nadat ik gelopen heb. Nu probeer ik iets te filmen van het parcours wat ik loop. Misschien dat het voor mensen trekt die een beetje in de omgeving wonen om daar ook eens een keer te gaan gaan lopen. Als je tenminste in het bos wil lopen, kijk als je gewoon op de straat wil lopen dat is dat ook goed. Dat is ook, is ook leuk. Misschien ga ik dat binnenkort ook wel een keer doen. Een keer proberen om gewoon over straat heen te lopen. In het bos is het toch anders dan op straat andere ondergrond, de straat is natuurlijk recht toe recht aan. Ik heb mij eens een keer laten vertellen of dat het dan zo is, dat weet ik dus niet. Ik heb me een keer laten vertellen dat als je vaak in een bos loopt waar het een klein beetje naar boven en naar beneden gaat door het losse zand. Dat je over het algemeen als je dan verhard gaat lopen, dat je dan vaak wat sneller loopt. Dat je, omdat je die, die weerstand niet hebt. Eigenlijk zou zelfs met een, met een slappe band rijden met de fiets of met een hardband band rijden met de fiets. Als je met een slappe band gaat rijden, dan heb je heel veel weerstand. Dus dan ga je minder hard. Dan wanneer je met een harde band gaat rijden. Zoiets ongeveer. Maar goed, uh, we zullen het straks wel zien. Als het goed is, is uh, nu aan het naar beneden komen. Dus uh, ik zeg je uh, tot straks. En dan, nou, uh, ja, uh, kijk wel, we maken het van. Zo, so, nou, daar, uh, daar zijn we dan. Uh, kijk, Fabienne is ook al klaar. Hallo Fabienne. Hi. Hi. Nee, dat hoeft niet. Nou, dan. Wat ben je nou aan het doen? Even een uh, berichtje tegen iemand sturen. Oh, even een berichtje sturen naar iemand. Nou goed, dat moet dan ook weer uh, gebeuren. Dat is ook uh, altijd weer hetzelfde uh, met, uh, met die meiden. Ja, jonge meiden hebben we dan hè. Uh. Dan moeten ze even gauw een berichtje sturen. Waarover en waarom, dat mag Joos weten. Dat nou, mag Joost weten. Joost mag je niet weten. Heb ik weet niet wie Joost is. Nou, we gaan. Uh... Zo, wij gaan nu naar, uh, naar het bos. Dan gaan we lopen. Een uh, rondje lopen. Zo, Oké. Dan zet ik hem even in de klem. Zo. Zo. Autootje starten. Oh. Oh, joh. Uh, maakt niet uit. Ja, uh, huh? Ja, weet ik. Ik heeft niet. Nou, uh, wat ik straks al zei, Fabienne gaat mee. Helemaal. Uh, Moet je dat maar mee? Nee, dat vond ik wel mee. Fabiane gaat mee om uh, natuurlijk zelf uh, wat, wat te doen. Maar ik heb ze eigenlijk meegevraagd om straks wat, wat, wat beelden te maken van het beelden parcoursje. Bespotten. Beelden te maken van het, van het parcours die ik op de zondagmorgen altijd loop. En met het zondagvaartje heb ik getraald over dat ik aan het hardloop ben in een bos in Gastel. Um, ja, nou wil ik dat eens een keer op, op beeld hebben en alleen is dat toch wel lastig. Ik heb nog niet zo'n zo zo bosband. Waar ik dan een, uh, de GoPro uh, aan kan zetten, ja, zo is een vissen. Waar ik een, uh, yeah. Waar ik een uh, GoPro aan kan hangen. Uh, of zijn hoofdband, die heb je ook wel eens. Maar dat vind ik voor hardlopen, vind ik toch weer niks. Ik zweet nogal, uh, nogal veel. Dat uh, ja, is een beetje, uh, een beetje lastig. Of, een beetje lastig als het uh, zweet op je hoofd uh, zit je kan ook niet uh, afvegen omdat die band er zit, dus uh... maar goed. Wij gaan in ieder geval uh, naar het bos aan het lopen. Fabienne gaat mee om wat beelden te maken. Uh, en dan hoop ik dat, het, uh, dat we dat straks ook uh, op ons YouTube kanaal kunnen gaan zetten. Dus een beetje editen, een beetje met elkaar grinsen, knuppelen, knopen. En dat dus. Dus uh, straks zoals ik gewoon uh, natuurlijk ook mijn zonneplaatje even gaan bedenken maar ik het over heb. Maar nou, straks ben mee. Lekker appetit aan het eten. Heerlijk. lekker. Oeh, ik heb gekeken naar mijn zout. Van de lucht heb je nou een hele uh, oude volver als het zout heeft. Kijk, een hele oude Volvo uh, voor ons. Het is wel uh, een nostalgische auto. Het uh, is een oude Volvo. Maar hij rijdt nog goed. Kotom. Goed leuk. Die wow. zijn ook leuk. Auto's, oude auto's. Ja, ik loop. heb ook een. Wat zeg je? We hadden nog maar één kleine hapje en dan hoefde hij helemaal op. Ik heb ook een uh, favoriete oude auto. Dat is wel een beetje een uh, sportwagen. Ik ben uh, voor vooruit uh, ooit verzot geweest, uh, of ooit nog steeds verzot geweest, op een uh, Chevrolet Corvette. Bouwjaar uh, tussen de 73 en 77. Met een, bandje, een mooie... Uh, met van die, uh, die, uh, die, uh, die ronde spatborden. Dat vind ik de mooiste modellen. Uh, volgens mij het laatste model wat nu uitgesproken is weer een beetje terug naar dat model gegaan, had ik uh, gezien. Dat oude model, 73-77, vind ik nog steeds de mooiste modellen die ze ooit hebben gemaakt. Ja, dat, dat, dat, is, dat is mijn favoriet. Een beetje een, een drone Ik heb ooit een keer een, een stukje mogen rijden in zo'n zo auto. Dus ik was bij een, bij een klant die zo'n auto had staan. En toen had ik heel, heel, heel, heel, heel, heel, heel vriendelijk gevraagd of welke ik een keer mocht rijden. Ja, en uh, die zei van, uh, natuurlijk als je er uh, super zuin mee bent, dan ben ik altijd, zeker een mensen. Nee joh, ik meteen de eerste bochtjes in de boom aan. Dus uh, dat, was, uh, dat was echt uh, heel mooi. Blijft het uit, de je. Nou, Ik ga was afsluiten, leuk. wij gaan zo meteen uh, beginnen. Dus. We gaan, mensen Over het zand, oh mm, mm. leuk. Oh, krijg ik nou wat. Ja. Ik ook. Dit is wel heel raar als we met mijn telefoon zo in mijn hand gaan ja. hangen. Ik voor, een roetje dan. Ja. Oeh, ik ben heel zwag. Zeg maar dat ik het niet lekker <laughs> hè? Oké, okay, ik ga even deze oefeningen doen. Ik heb het idee, maar ik ben benieuwd of het Ja! Ik had ook al 10 meter verderop. Boeien. Aan de ene kant moet ik even hier blijven. Ik moet ik wachten. Ik zet alvast de camera aan. Daar moet ik gaan kijken. Want als ik met daar zie. Moet de camera gaan neerzetten en gaan aanzetten. Serieus. Ik heb nog maar een klein stukje hard gelopen. maar nu al gewoon kapot hè. Mijn conditie is waarschijnlijk echt omlaag gegaan zo. So. I think zo. So. Zal ik alvast de camera neer gaan zetten. Want dan hoef ik hem middag nog maar aan te drukken. Kijk kijken waar ik hem neer ga zetten. Hier. Oké, okay, wachten we even. Even neerzetten. Zo. Ik denk dat hij veel wel goed staat. En dan hoef ik hem met dit ding aan te klikken en dan gaat hij vanzelf aan. We vinden het alleen wel helemaal jammer, want we hadden zo'n pakket uh, zo besteld met heel veel dingen. Maar er zijn heel veel dingen hebben we ook niet binnengekregen. Zo'n borstband hebben we niet binnengekregen. Uh, zo'n uh, zo uh, stick, weet je wel. Dus dat hebben we nu allemaal los moeten bijbestellen. Nou ja, vooral die stick dan. Of die borstband weet ik niet, maar ja. Dus ja. Maar nu is het dus even wachten. Dus ik denk dat ik gewoon nog eventjes um, weer deze ga doen, die met de paal denk. Ja, ik heb ook echt niks anders te doen. Ik heb nu alleen niks te doen. Ja, dat is wel een beetje Oh, ik moet even kijken of ik hem echt hier ergens tegen na kan of zo Dan ga ik niet alles zien, maar... Bye. Uh. <laughs> oh. Ik zie dat je het is echt lastig hoor, want dan zullen de spring af. Ik ga het samen met jullie doen. Ja? Dus je moet er twee bij een tegelijk springen. 3. 2. Oh, dat is, dat is moeilijk. Ik moet even kijken of er geen mensen aankomen, want als er andere mensen aankomen dan mijn vader, dan moet ik hem even weg doen. Want ja, sommige mensen denken van wat zij aan het doen. Want ja. Want we zijn ook nog niet zo beroemd, dat echt iedereen ons herkent. Jongen, mijn, mijn daddy, hè, die is crazy gewoon. Bij de 50.000 eh, abonnees had hij gewoon een parachute springen. Man, die gast is niet goed. Ik heb geen hoogte vrees, maar dat vind ik ook wel weer heel hoog. Maar ja, daar komen andere mensen aan, dus ik ga even hierheen. Dan ga ik even in de bush, bush. En dan ga ik me afstappelen. Auw. Au. Ik flikker meteen al. Snel. Ik denk dat ik hier wel een beetje... Nee, nee, nee, nee. Ik sta niet goed. Papa die loopt daar. En ik ben, ik ben gewoon vergeten om te filmen. Omdat die stomme mensen er aan kwamen. Nou, dan ga ik maar achter papa aan. Hè. Ga ik hem even spieden? Kijk, hij stopte niet trouwens een keer. Wat moet filmen, maar ik weet niet waarom. Wel, ja, run. Ik kan eerst peperkoop nemen. Hoi! Ik wil eerst peperkoek nemen, maar ik dacht van dat moet ik dat maar niet doen, want als ik een keer ga lachen, zie je dat ze allemaal. Ik weet trouwens niet waar ik heen loop, want ik ken die route niet zo uit mijn hoofd. En ik heb echt zeker het gevoel dat ik verkeerd doen. maar Aan de andere kant ook helemaal niet. Maar, maar aan de andere kant ook weer helemaal wel. Maar we gaan zien. Want ik heb het gevoel dat ik daar die bocht moest nemen. Ah, nee, toch niet. Dat is wel goed. Oeh. Mensen, is echt zwaar hoor. En papa wil er vijf doen. Vijf rondjes, hè. Hij is niet goed. Oké, okay, ik herken dat ik goed loop weer. Ga dit. Dan moet je zo omhoog klimmen, weet je wel. Alleen, kan ik te kijken? Zal ik hier wachten? Papa. Of zou ik doorgaan? gaan lopen? Ie, er zit volgens mij een op mijn hand, want ik voel iets, en het is geen haar, als je geen haren. Ik weet niet ook ik ze doen. Nou, ik weet het niet. Of het is voor je lengte ofzo, hoe hoog je kan springen. Dat kan ook. Dit, maar dat niet meer ja nou, ik ga dat maar even doen, want hè, anders heb ik het toch niet wat ik wil doen. Oké, okay. ik ga het doen. Voor mijn gevoel kwam ik heel hoog. Ik weet niet of dat op de camera ook zo was. Maar ja. Ik weet ook niet waarom die net eigenlijk stopte met filmen met mijn telefoon. Want, ja. Ik komt niet van mij. Sommigen willen dat ze allemaal ook op de camera. Of we moeten daar zo'n leerdingetje dingetje doen dat je niet ziet. Er is dat wat doen? Ik denk dat ik gewoon even hier gaan zitten denk ik. Gewoon hier, naast de paal. Zet even die camera aan hier. Hi! had ook zoveel spinnen, laat het dan weten via um, Insta ofzo, zo, want de reacties zijn uit, volgens mij, maar die kunnen we niet aankrijgen of zoiets als dat. Maar laat het weten via Instagram op, uh, de, op uh, de Stofjes, was volgens mij, volgens mij was, was het de Stofjes. En uh, ja, volg me ook even op TikTok, is leuk hè? TikTok, ja, en uh, ik heet. Uh, ik heb twee accounts. Eentje had ik ook al heel veel eh, volgers, maar die moest verwijderd worden. Nou, één account heet Fabiennes hier. Daar heb ik de meeste volgers op en likes. like. En mijn andere, mijn nieuwe, is Fabiennes hier nul en gewoon alles aan elkaar. Dus uh, ja, mijn vader heeft ook TikTok. Maar die plaatst niet echt iets, die gaat meer echt van kijken en zo. Maar die heet Rick. Waar is stoffelen? 6 66 6, 6, 6 dus en stoffelen. daar zitten hier, god londen, ik zit echt op de verkeerde plek hier. Ik ga verhuizen. Dat is heel mooi dit, die plek, waar ik hem niet had gezet. Maar ik ga verhuizen, want het is iedere keer muggen, spinnen, alles. Daarom hou ik dus niet van, ja ik hou wel van de maar Oeh, er staat. Ik weet het, ik zet hem daar op die heuvel neer. Zodat als papa komt, zit hij zo. En dit hebben we ook trouwens moeten bijbestellen. Dit, die stok, die hadden we ook niet binnen gekregen en die zouden we ook binnen krijgen. ik heb ook best wel bang, hoor. Omdat. Van, dat ik wil dat ik met vader kan het En is het gewoon. En dan is het gewoon. En dan is het gewoon. En dan is het gewoon. Overal dan is van die, die rot. Ik ga het niet meer opmaken. Oké, nou mensen, ik ga gewoon weg. Want er zit de hele tijd echt zo'n verrekte mug achter me aan. Ik leg helemaal klaar mee met die hoppemuggen van de weg. Ik word nog helemaal lekker gestoken door die hoppemuggen. Er zit iedere keer zo'n verzetende mug achter me aan. Dan moet ik ook een keer. Pak hier bij me op. Jaas. Yes. Wat op man. Nou, wow. leuk idee. Om even bul te spotten. Maar niet als er een keer een mug bij mijn oor zit. Oh, ik krijg nou wat. Daar komt hij. -ie. Zit iedere keer zit er een mug bij me? Ik volg je. Jachtseizoentheid nul! Woe! Hij ga je volgen! Rang! Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh! Ik moet straks even twee delen sturen, want uh, hij stopte dus straks in één keer met filmen. Ik zag het bepalen. Eén, twee. Kijk. Nou weet je, ik laat die man wel. Die houdt toch met bij zijn conditie en verlegen wat die van mij. Nee, mijn conditie is wel al goed, alleen niet in de ochtend. Want dan moet ik echt nog even wakker worden. Toe ik was wakker. Het was echt wel. Wakker worden. hey opstaan. Aankleiden. En dan kan gaan. Nou. Helemaal fantastisch weer dacht ik. Ik werd wakker. Dat was ik weer half in slaap gevallen. Dan ik weer wakker. ook oh, mijn vader in een keer. Hoe ver ben je? Ik denk, mm, Rof. Ik moest weer aankleden. Dus uh, ja, en toen kon ik weer geen legging vinden. Geen sportlegging. Want ik vind het niet fijn om met een joggersbroek of zo te uh, lopen. Dus, kon ik kon die ook weer niet vinden. Nou, drie keer raaien, Drie keer raden, bedoel ik, sorry. Heb ik gewoon even van mijn raaien. en eh. hoe is het? Ik ga hier gaan eens weer zeggen. Die paden. Nou, ik kijk, ik zie haast geen legging, geen sportlegging. Mijn vader kijkt, ziet hij iets van vijf sportleggings in één keer liggen. Ik zeg, kunnen die sportbroeken in teleporteren keer of wat? Ik zeg echt gewoon letterlijk helemaal niks. Hè? Mijn vader komt, eerst wat hij ziet, sportlegging, sportlegging, sportlegging, sportlegging, sportlegging. Een legging. Ik zeg: Nee, ik heb geen legging nodig. Ik heb een sportlegging nodig. Nou, komt hij aan met al deze sportleggings? Maar wat ik wil zeggen. Toen ik nog even kwam, Is dat ik best wel eng is. Hier, weet je wel. Ook al mooi en zo, maar ook eng. Want ik hoorde dat heel ook vossen kunnen lopen. En ja, konijnen maken dat niet uit. Maar vossen, hazen. Maar ik ben vooral bang voor volsen. Maar want ik heb zo'n ding. wel al een keer in het echt gezien. Maar los op afstand. En als hier een vols in het bos loopt. Dan zie je dat heel goed. En dat vind ik niet fijn. Maar ik kom nu ook wel bij een plekje. Oh dat is zo mooi jongen. Dat is echt heel mooi. Kijk hier kan het ook al zien. Daar gaat erop. Ik weet niet of ik goed wil, want bij mijn vader telefoon van kan je de beeld omdraaien, maar bij mij niet. Kijk dan. Dit is toch mooi jongens. Dit is toch genieten als je hier komt. Dit is toch genieten. Zo mooi. Het water, zo mooi dat het bos zo. Zo rond, zo. Daar kom ik vandaan. En dan, wauw. Dan heb je daar zo'n obstakel. Nou, die ga ik denk ik ook even doen. Want het is toch heel rustig hier. Dat vind ik wel wat eng dat het heel stil is. Op, een, op sommige plekken is het echt heel stil, denk ik. Dat vind ik wel eng. Dat vind ik echt eng. <laughs> Ida zit me ook raar aan te kijken hier. Met die telefoon in mijn hand. Ja, hallo. Ik zou zo... als zullen mensen denken? Ik viel! Wat gaan we doen? maar die stek erbij. We zetten die stek neer. Oh! Zou je naam even meteen voor me Die stek moet zeg maar. Iii! Kevig! Mensen. En dan gaan we door. Het is een goede timing, hè? Er komen nu niet mensen aan. Het is een goede timing met mijn camera, hey. Allee, ik moet even iets doen. want nou, zo, Papa, die moet vijf minuten. En ik weet niet hoeveel dit nu zit. Maar volgens mij op zijn derde vloer. of op zo. Of nu op zijn derde, waarschijnlijk dan. Of op vierde, ik weet het allemaal niet, moment. mensen. Maar je moet de mensen gaan opdrukken. God mannen. We moeten wel weer snel zijn. Want die mensen kunnen ook nog Gewoon even snel. Gewoon, ik doe even vijf. Normaal moet ik... En die, komen er weer aan. en die gaan waarschijnlijk ook die, dat ding doen. Dus ik zit er verderop. Ik ga even rennen. Even dus Er verder. dus verderop zie ik ook nog heel dat ding. Iedere keer wanneer ik echt hard lopen, zeg maar. maar ik ga ook wel eens gewoon hard lopen. Wanneer ik echt gemiddeld snel lopen zo. Dan ga ik altijd, elke keer ben ik helemaal kapot. Ik doe altijd nog dit ding. Gewoon puur omdat ik dit zo leuk vind. Ik ben zo'n man, ik nee je armen voor de shots. Dus helemaal gesloopt. Vooral bij dat ding die ik net deed. Dat is zwaar, want je had drie dingen moet je op kan staan. En de rest moet je... Je hebt echt ongeveer zo'n stuk of zo, vanaf de grond van hier tot van dit moet je ongeveer gaan optrekken zeg maar. Om er overheen te kunnen, want je hebt maar drie planken op te staan en dan moet je de rest moet je gaan, moet je zo gaan optrekken om erheen te kunnen. Dus dat is echt heel zwaar. druk was het jongen en uh, ja, nu kan ik het wel nu is het echt gewoon stil kijk dus ja. dat ding daarop dit kan zien daar ik je aan het draaien ik kan er echt voor geen meter hoor. even als je dit zien ik kan dit dit kan ik echt voor geen meter want ik heb dit nog nooit gedaan omdat ja En Paul komt eraan. Ik ga even snel nog deze oefening doen. Die uh, daar met die rode ringen en we zijn klaar dus ik ga alleen nog even deze doen en dan ben ik klaar dan uh, gaan we weer naar De deur gaat niet open. Nee, deze, open. Is, is open. Oh, ik moet even moet nee, nee, Ik dacht nee, nee, er nee, En nee, de... nee, wat nee, nee, doen. Dus daar ik bij een hele... Het is wel vet, dat bij een molen. Even mijn mij... Jacks doen. Ja, altijd goed voor jou. Oké. Beter wel, dat moet nog meer dingen hè. Alles weer gezond op, netjes. Alles gezond bij. Dat is het beste. Ee. ei. Ja, dat wel Dat ook aan. Ja. Waarom? Ja, jij dan kan je van twee kanten filmen. Ja, dat is wel een leuk er wat je Nee, dat vind ik leuk. Dat is leuk, dat heb ik er ook niet gemaakt. Oh oké. Okay. Oh ja, voorbereiden. Wat je nou, dan uh, doet dit, uh, dit is dit zo hoor. Zo, luntjes. Kijk, ja, en dan ga je, je moet een stukje opzij staan terug in de En die doe je dan uh, tien keer. En dan tien keer dus dit hè. Dit is één. Eén. Dus twee kanten is één. Oh. Ja, en dan op de plaats oh. blijven staan, anders ga je gewoon mijn beeld dadelijk. Hier ja, is naar achteren. Nog meer achter Ja, of zou je zo niet meer in beeld? Ik weet niet. Hier stond jij. Ja, dat is echt een verhaal. Ja. Zo is beter. Zo is beter. Ja? Ja. dit is ook beter. Nou, komt-ie al. Ik kan nu voelen op mijn benen. En daarom doen we. Nee, nee. Vandaag nou, nog een keer. Wat? Ja. Zeker. Eén keer. En alleen maar 4 pauze zien, met je rug. 8, Moet 8. Niet te geloven. En we doorgaan. Ja. Nog jong, hè? Oude bok. Nog jong. Nou, oh, bocht. Dan kan ik alleen niet drinken. Nee. <laughs> Oeh, er wordt hard van. Nou, gaat hier. Uh, nou, we proberen met de andere zitten. Ja, dan die. Oh, kijk nou Hé. Ja, ja. Boven tegen elkaar, zo. Hoe ja, nou is pijnstam? Nou zien jemal. Hallo. Uh... Wij zijn nog aan het sporten met haar. Tof, Fabien. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Oh, we zijn er al. Ja, 15 Ik dacht, ik heb het een beetje <laughs> Ik zie het wel, de volgende keer ook wel meer rondje lopen. Hè? Eh, ik heb ook wel eens hard gelopen. Kijk maar terug. Ja, ja, ja. Dat weet ik. Ik het lijkt zo irritant dat mijn Ja, laat wel. wel. Nou, straks weer af de weegschouder staan. Kijken of er uh, weer wat af is van afgelopen week. Zoals ik al eerder van het filmpje heb gezegd. Hier week ik even wegen. Na het lopen. Op het moment dat je hetzelfde moment aanhoudt. Ja, nog een keer jumpings. Op het moment dat je hetzelfde moment aanhoudt, met uh, wegen en uh, kleding of niet, ik doe het dan eigenlijk meteen als ik het heb. Lekker in mijn poedelboek zie. Dan is het uh, echt helemaal natural. Dat weeg ik dan ongeveer dezelfde tijd stippen. Uh, dus niet dat ik dan eerst uh, flink ga eten nu en uh, dan pas ga wegen, dat heb ik de vorige keer niet gedaan. Dat heb ik eerst gewogen en daarna pas gegeten Nogmaals als het hetzelfde moment aanhoudt. Dan is er eigenlijk niks aan hand dan kun je redelijk, redelijk exact wegen. Weegschaal natuurlijk op dezelfde positie neerzetten als waar die vorige keer stond. In de badkamer heb ik vier tegentjes, daar staat de weegschaal mooi, mooi op. En, uh, ja, daar, kan, daar zet ik nog niet op terug. Dus, uh, ja. Zo moet er iets aan doen. Nogmaals, ik wil onder die honderd komen. Vorige week zat ik op, ja, op honderd uh, Nee, 101,8 zo moet ik zeggen. 108, daar, daar was ik. Januari, 108,7 geloof ik of zo. Ik zit nu op uh, 100, vorige week met ze. Uh, 101,8 dus uh, 7 kilo op zijn minst. Alles af. Het wordt maar erg in de uh, 40 of, in de 50 of zo. ofzo. Uh, ja, jij bent nog jong. Dus, uh, maar hoe je dat geval... laat ook in de een weken val. Nee, nee, nee, nee, nee, je hebt daar de hele bouw niet voor. Je hebt daar de bouw niet voor. Je hebt uh, de bouw van, uh, van mijn vader en een beetje van haar moeder. Oké, okay, let's go. 15 stuks nog een keer. Jumping in yes. uh... Oh, wacht even. Oh, wacht even. Ja, kom zie je. 1, 2, 1 Wacht, wacht, wacht. 1, 2. Ja. Ja. Maar ik ben vertrouwelijk omdat nog eentje te doen. 16, 17, 18, 19, Hallo. 20, Hallo. 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Zit het afleggen? Ja, een beetje overdreven hè. Ja, een paar jaar. Hey 41 Ik heb er 41. Nou, dat was het mensen. Toppie. Lekker gedaan. Zo, zijn we zijn nu uh, klaar met uh, lopen. We nou. gaan heel uh, even kijken. In het bos. Ik moet even kijken, dit is, is toch hartstikke mooi om te lopen. Lekker zo die vogeltjes. Dit is, gewoon echt, uh, dit is, dit is echt lekker om, uh, om te lopen in het bos. We gaan even een paar mooie spots zoeken die we voor de volgende keer kunnen gebruiken. Zodat we er nog meer leuke beelden kunnen maken. Nogmaals, lopen in het bos, gaat lopen in het bos. Vorig jaar hebben heeft zwaar een keer meegenomen. ook weken normaal gesproken zei nogmaals, ging ik nogmaals geen koude sportschool. Sportschool ging gedicht. moest iets. Nou, toen ik euh, mijn zware ging uh, lopen in het bos en uh, een keer meegenomen. Op nou, dat moment uh, eigenlijk uh, vrijwel iedere zondag hier gaat lopen. Dan heb ik Fabienne vandaag meegenomen om wat uh, beelden te maken. En ik wil dat uh, jullie ook uh, een keer laten zien wat wij uh, wel eens doen. Nou, dan gaan we even een mooie spot uitzoeken voor uh, de volgende keer. Nou, ik zal eens even wat ik weer bedoel. Dan kom ik van die kant ongeveer aan en kan van bij spreken, zo lopen, zo filmen en dan hebben ze, hallo, een beeld Ik kan ze me helemaal zo volgen. Daar ga ik helemaal heen, daar ga ik heen en dan ga ik daarbij achter, naast het bankje, dan ga ik dan terug richting de auto en dan ga ik via de achterkant langs en dan lopen we helemaal zo daar door het bos heen. En ik heb daar nog een pad waar ik af kan steken, maar, ja, dit dus. Het uh, is gewoon genieten. is mooi. Of niet, Fabienne. <laughs> Hoppa. Zo, ik zal hem even zo houden, zo kan ik hem makkelijker vasthouden. Nou, we zullen we weer uh, teruglopen? naar den auto. Nee oh. wacht, ik moet even hier. Ja, dan heb je daar oh. Hoi, hoi. Niet in het water vallen, hè? Oh, ik zou daar lachen als dat ik zo in het water stuiter, zeg. Oh ja, in, in, in dit bos, trouwens. Vroeger. Goh, ging ik hier uh, altijd met, met een paar vrienden, van mij, gingen we, zo gezegd, vroeger deden we nog, gingen we soldaatjes spelen. Je hebt hier uh, natuurlijk oude loopgraven liggen in het bos, waar je daar uh, natuurlijk goed in kunt schuilen. Ja, met dit soort uh, dingetjes, heuveltjes, water, al dat soort dingen meer. Ja, het is gewoon perfect om uh, een, uh, daar je jeugd uh, zeg maar mee te doen. Je op de fiets, dat hadden we in, uh, in de scharen. Bij de dumphandel, die hadden allemaal militaire kleding. Die kocht allemaal militaire kleding. En die gingen in het bos lopen. Gingen we schieten. Pow, pow, pow. Dat soort dingen. Geweldig. Ik ken ze allemaal niet meer. Nee, nou is het allemaal Call of Duty. Call of Duty. Dan speel je met een game. Dat is ook wel leuk. Maar, ah, sorry. Echt. Ja. Jongens, no? jullie brug echt heel erg in. Ja? Ja. Dus nogmaals, uh, ja, dit is een uh, bos met, uh, met een verleden voor mij. Dus, Het uh, is gewoon leuk. Nou. Eén ding is je moet ik gewoon echt nog een keer doen. Eén ding is je moet ik gewoon echt nog een keer doen. En dat is. Oh, ze heeft daar een oefening gevonden. Ja. Ja, ik vul hem. Ik val hem al de hele tijd. Oh. Drogi. Helk, Ja Oh. Uh. <laughs> ja, nou nou, nou. Ah. Ah. Ik heb er nog steeds goed warm van Maar goed Nou dan gaan we richting huis Oh ja Zondag praatje ga ik ook niet even doen. Ik weet alleen een ik geen onderwerp. Dan heb je een onderwerp voor mijn zondagpraatje? mag over van alles gaan. Mm. Althans, waar ik dan verstand van heb. Wat is het eerste dat ik... Hè? Adem Eva. Ja nou dat is een mythe, Je weet, dat weet niemand. Dat weet niemand. Nou, ik ga in ieder geval zeggen, uh, ik ga hier in ieder geval even afsluiten. Ik uh, zie jullie straks. Uh, misschien wel met uh, dat andere stukje wat ik op zondagmorgen doe. Dus uh, ik uh, ga even afsluiten.